Komt hij niet meer? Dat is jammer, hè? Dat komt misschien wel omdat hij druk bezig is met de surering van alle geluidvindingen. Geluidvindingen die jullie zelf hebben gemaakt en ook andere uitvindingen. En die uitvindingen hebben jullie dan ook waarschijnlijk gestuurd naar professor Decibel, Want daarom is hij er zo druk mee, natuurlijk. Maar ik heb hem even gebeld. Ik mocht hem wel even storen. Ik mocht dus niet persoonlijk langskomen. Ik mocht hem wel storen. Want hij heeft namelijk iets gedaan met een satellietverbinding of zoiets. Nou hoop ik dat het lukt, want ja, je kent de man, hij is een beetje war. Zien jullie al wat? Hallo? Zien jullie wat? Hallo? Volgens mij, professor deze wel? u kan beginnen hoor. Testing, kom testing. Ja, kom er maar in. Bent u daar? Ik ben professor Decibel, wie nu wel? Ik ben professor die. hé, hey, dat is dat nou? Uh, ja, dan moet ik toch even naar beneden, ha? E2, oh, Zo. Oh, juist, ja. Namelijk, namelijk. Oh, dan ben ik nu dus in beeld, logischerwijze. Uh, ja, natuurlijk allemaal via de satelliet, hè. Uh, nou, ja, uh, dan uh, helemaal live hè. Uh, met, met mijn hele lijf van patateen in de uitzending. Ja, uh, eens even kijken. Uh, nou ja, dit is dus mijn laboratorium, hè. Ja, en, uh, en uh, beste, be beste, en beste mevrouw Moois, ik heb me toch een hele reuze verrassing. Ja, want ik heb dus mijn persoonlijke jurymachine eindelijk klaar. Ja, het is natuurlijk nog in het beginstadium, ik moet nog een paar dagen oefenen natuurlijk. En, uh, nou ja, ik zal hem wel eventjes uitleggen, hè? want ja, dat kunt u natuurlijk niet begrijpen, maar dat geeft niks hoor. Dat zal ik gewoon even uiteenleggen. Even deze draadjes weg. Ja, dat was toch wel handig hoor, want deze draadjes heb ik dus overgehouden van mijn touwtje, hè. Zo, nou, die hebben we dus even niet nodig. Uh, eens even kijken. Uh, ja, eens even zien. Uh, nee, nee, dat is het niet. Ik had namelijk een paar dingetjes opgeschreven om het heel goed uit te kunnen leggen, hè? Uh, Ja, ja, ja. Uh, tootje, hebben we gehad. Piepstof, zeven flups. Ja, hier heb ik het. Nou, kijk, dit is hem dus, hè. En dan gaan hier die draadjes van A naar B. Ja, en dan gaan ze dus via de filtercoëfficiëntie en de uh, wisselstroomselector, daar. Dan gaan ze dus gewoon door de overstroomsgewijze hydromachine, hè. En dat loopt dan hier zo ongeveer. Nou ja, en dan nog een draadje, zus, en zo, hè. En, uh, nou ja, uh, dan uiteindelijk komt alles samen in de hupsameter. Ja, huh, dus danig. Dus dat is dus uitermate sluggen, werk. Nou, dit is dus het interessantste gedeelte hè, van mijn jurymachine. Ja, dat ziet er ook het drukst uit, hè? Uh... Het is namelijk zo dat uh, hier gaan dus de brieven in En uh, dan uh, gaat deze machine dus uh, kinderen uitzoeken. En dat worden dan dus de kandidaten. Hè? Ja, want dit is dus natuurlijk, uh, met deze brieven erin en zo rondom is dit een, een, een, een overloop doordraai selector als het ware. Hè? En uh, nu ja. Zoef zoef via via zoekt dus de jurymachine enkele kinderen uit die dan de kandidaten zijn en uh, nou ja, uh, dus daar Onderkruipsel, hè? Ja, dat is een. een, een, een... Kijk, uh, onderkruipsel is een soort event van uh, robot, zal ik maar zeggen. Hè? En uh, je kan dus allerlei dingen wegbrengen en ophalen. Zoals uh, de boodschappen of je oma. Uh, ik zal het even indemonstreren. De onderkruipsel, haal de brieven. Onderkruipseltje. Oh. Zit <laughs> Nu gaat u dus de geluidvindingen van de kinderen ophalen op <laughs> deze Daar heb je hem weer. Dankjewel onder kruipsel. <lacht> nou, ga nou maar eventjes uitrusten hoor. Nou ja, kijk hè, Dan is het dus zo, dat uh, deze brieven, die gaan dus allemaal in deze treintjes, hè, zo. En dan drukken we op de knop en dan uh, begint de jurymachine te juryen, vanzelfsprekender wezen dus. Ja, ik raak er helemaal van over mijn toeters, ja, van al dit gedoe. doen. Ja. Oh, kijk eens. Da daar komt de uitslag al aangezweefd. Ho, oh, wat zijn er te veel? Ja, eens even kijken hoor. Ja. Nou zeg, het zijn er wel. Het zijn er wel zeven.